De impact van internet is voor de lerende mens van dezelfde orde als de uitvinding van het schrift- en de boekdrukkunst. Ons onderwijs wordt er fundamenteel door veranderd. Leren is leuker, avontuurlijker en makkelijker dan ooit. Een voorbeeld. Patrick is docent geschiedenis op een school in Vancouver in Canada. Hij heeft een groot talent om leerstof te verpakken in mooie, inspirerende verhalen. Leerlingen hangen aan zijn lippen. Dat maakt zowel Patrick als het vak geschiedenis populair op zijn school. Van zijn les over de legertocht van Hannibal met olifanten over de Alpen in de tijd van de Romeinen wordt een video gemaakt. De video wordt op internet geplaatst. Nu kan iedereen de les bekijken, waar en wanneer men maar wil. Mensen met specifieke interesse vinden de video, raken erdoor geïnspireerd en delen het weer met andere geïnteresseerden. De les van Patrick is niet alleen bij leerlingen binnen zijn school populair, maar ook op internet onder een groep geïnteresseerden over de hele wereld. En dit is nog maar één verhaal van één getalenteerde docent. Op internet neemt het aantal educatieve verhalen, lessen, presentaties, instructies, noem maar op, steeds sneller toe. Ze zijn afkomstig van mensen wereldwijd, wetenschappers, docenten en deskundigen, en gaan over elk denkbaar onderwerp. Van geschiedenis tot scheikunde, van literatuur tot economie. Een enorme hoeveelheid leermateriaal waar iedereen aan kan bijdragen en iedereen gratis uit kan putten. Gelukkig zijn er ook initiatieven om dit te rubriceren en vindbaar te maken. Bijvoorbeeld de geschiedenisles van Patrick. Hoe meer mensen deze bekijken en hoe hoger de gemiddelde waardering, hoe hoger de score voor rubricering. En dus hoe makkelijker de video vindbaar is voor anderen. Zo'n rubricering maakt deze initiatieven tot bruikbare leermiddelen op elke school. Willem is ook docent geschiedenis, maar dan op een school in Nijmegen. Willem geeft zijn leerlingen de opdracht om een werkstuk te maken over een grote gebeurtenis in de geschiedenis. Zijn instructie voor de klas heeft hij op video opgenomen en samen met een uitgewerkt voorbeeld op internet gezet. Leerlingen kunnen waar en wanneer ze willen de instructie en het voorbeeld nog eens bekijken en controleren of ze doen wat ze moeten doen. Willem heeft nu meer tijd om de verschillende leerlingen gericht te helpen, hun interesse aan te wakkeren en te sturen. Karel is leerling in de klas van Willem. Hij heeft laatst een stripboek gelezen over de Romeinen en de veldslagen die ze uitvochten met Hannibal. Daarover wil hij zijn werkstuk maken. Op aanwijzing van Willem vindt hij op internet de les van Patrick uit Vancouver, over Hannibal die met olifanten over de Alpen trekt. Na het bekijken van die les is Karel helemaal gegrepen door het onderwerp. Nu hij de rode draad voor zijn werkstuk te pakken heeft, vindt hij gemakkelijk nog veel meer bruikbaar materiaal op internet. Zoals 3D-kaarten van de Alpen om Hannibals onwaarschijnlijke route in beeld te brengen. Karel en Willem laten zich niet meer weerhouden door de muren van de eigen school. Zonder beperkingen van plaats en tijd maken ze verbinding met gelijkgestemde leerlingen, inspirerende docenten en alle beschikbare leermaterialen, wereldwijd. Voor hen is de school geen gesloten systeem, maar een schakel in een online verbonden wereld als allesomvattende leerschool, waarin het maximale uit het talent van de leerling wordt gehaald. De uitdaging voor elke school is om gebruik te maken van de kansen die de verbonden wereld biedt door op zoek te gaan naar nieuwe combinaties tussen docent, leerling en leermateriaal. Kennisnet is er om scholen hierbij te ondersteunen. Samen maken we leren leuker, avontuurlijker en makkelijker dan ooit.